Marie-Anne Adelaide Lenormand is geboren op 27 mei 1772 in het Franse Alekom. Haar moeder heette Marie-Anne Gilbert en haar vader Jean-Louis Lenormand. Als jong meisje verbleef zij op kostschool, waar haar paranormale gaven al tot uitdrukking kwamen door voorspellingen die zij de kloosterzusters deed. Het gezin verhuist naar Parijs, waar ze in een salon komt, waar nog andere helderzienden zijn die door middel van astrologie en de toekomst voorspellen. Zij wordt voorgesteld aan Josephine de Beauharnais, de vrouw van, in die tijd nog officier, Napoleon Bonaparte. Zij voorspelt hem dat hij eens de troon zal bestijgen. Hier wordt hard om gelachen, maar als haar voorspelling uitkomt, heeft zij haar naam gemaakt en wordt haar Salon de Sibylle van Faubourg-Saint-Germain in Parijs druk bezocht. Ook Josephine en Napoleon vragen nog dikwijls naar de toekomst en om raad bij belangrijke beslissingen. Als zij echter voorspelt dat Napoleon van haar wil scheiden, wat inderdaad het geval is, wordt zij in de gevangenis gegooid, wegens verraad van de keizer. Nadat Napoleon verbannen wordt, zijn consulten van kaartleggers verboden. Zij geeft verschillende boeken uit over haar werkmethode en over haar ervaringen met de keizerin. In België voorspelt ze de prins van Oranje de toekomst. Ze sterft op 71-jarige leeftijd op 25 juni 1843 in Parijs. Wil je alles weten over de Lenormand kaarten leggen? Ontvang direct de inlogcodes en toegang tot de thuisstudie Lenormand kaarten leggen. Je derde oog, je intuïtie zal sterker en sterker worden en je zult alle geheimen over werk, familie, ziekte, geluk... Exen en de liefde onthullen.